Zo, die hooszak is nog voor een klein deel vol. En die zak is nog helemaal gevuld. En die zit goed vast. Het is nat, maar niet het regent niet. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Hey, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Ik ga even met de ho oos opleggen. De...